Vlieg je met een vliegtuigmaatschappij als KLM, Lufthansa of Delta Airlines... ...dan betaal je als passagier voor de service die je krijgt. Ook op het gebied van bagage. Maar hoeveel bagage mag je eigenlijk meenemen? Dat vertellen we je. Bij alle reguliere vliegtuigmaatschappijen mag je twee items handbagage meenemen. Behalve bij Emirates. Zij geven aan dat je één stuk handbagage mee mag nemen. Ze vliegen wel lange afstandsvluchten en je mag altijd gratis ruim bagage meenemen. Iets wat bij KLM inmiddels al niet meer inbegrepen is. Bij British Airways mag je handbagage tot wel 23 kilo wegen. En Delta Airlines heeft zelfs helemaal geen limiet. Houd er wel rekening mee dat je zelf je bagage in de bagagevakken moet tillen. Etihad en Emirates staan tot 7 kilo aan handbagage toe. Hoe zijn jouw ervaringen met het meenemen van handbagage in het vliegtuig? Deel ze met ons.